Welkom bij deze editie van uh, Studium Generale Zomergesprekken. Uh, in deze zomergesprekken gaan wij met wetenschappers het gesprek aan over uh, maatschappelijke ontwikkelingen, om wat uh, context te creëren. Uh, vandaag werkt de temperatuur in ieder geval uh, goed mee, misschien iets te goed. Vandaar dat we uh, in de schaduw zijn gaan zitten. Uh, mijn gast vandaag is niemand minder dan uh, Bart Engelen, uh, verbonden met het Tilburg Center for Ethics and Philosophy of Science. Hij is ethicus en politiek filosoof. Uh, betrokken bij uh, vormen van onderzoek en onderwijs op het gebied van uh, ja, eigenlijk bijna alle takken van de filosofie. Politieke filosofie, sociale filosofie, uh, ethiek uh, ook bijvoorbeeld philosophy of contemporary challenges. Uh, in zijn recente onderzoek komt het, uh, vaak, uh, komt het begrip nudging vaak naar voren. Uh, daar gaan we het vandaag ook zeker over hebben. En uh, je bent ook betrokken bij het driejarig project uh, De rol van morele voorbeeldinterventies in academische karaktergroei. Uh, Bart, welkom. Uh, fijn dat je uh, aan wilde schuiven vandaag, Ja fijn. door. Uh, fijn om een keertje uit te nodigen, ik uh, kijk er naar uit. <laughs> Mooi. Uh, ethicus en politiek filosoof, uh, dat is denk ik niet iets wat je uh, toen je jong was zei uh, dat wil ik laten worden als ik groot ben, uh, of misschien wel, dat uh, weet ik niet. Ja niet echt, uh, het is pas, uh, ik herinner me nog dat ik 18 was en dat ik naar mijn uh, secundair onderwijs moest kiezen. Um, en dat ik nog twijfelde op het laatste tussen filosofie en psychologie. Maar ik had daarvoor altijd op het, uh, tijdens mijn secundaire opleiding... Ik um, heb uh, acht uur wiskunde gehad, dus er was eigenlijk, uh, enorm veel wiskunde. En daar had ik eigenlijk een beetje een, een degoe van gekregen. En toen ik vernam dat uh, bij psychologie er toch nog veel statistiek kwam kijken, heb ik gezegd: uh, dan maar filosofie. En dat bleek uh, de juiste keuze. Okay, okay. En toen, hoe ben je in, het, uh, in de academische wereld uh, terechtgeraakt? Ja, de studieresultaten waren altijd wel goed. En uh, ja, dan uh, volgde een beetje je interesses, en dan bleek het eigenlijk. Uh, Um, bleek het mogelijk te zijn om een, om een PhD te doen. Um, heb ik een beurs binnengehaald waarbij dat ik uh, vier jaar een PhD heb geschreven. Uh, van een PhD komt de postdoc. En dan heb ik het geluk gehad om uh, les te kunnen geven. Eerst aan de KU Leuven, uh, dus in Vlaanderen. Um, en sinds een jaar of zes dan aan uh, Tilburg University. Dus daar, daar zat geen groot uh, masterplan of zo ja. achter. Um, maar gerold een beetje van het een en het ander. En ik heb het geluk gehad om, uh, uh, ja, om die academische carrière te kunnen. Te kunnen doen. En was dat nog een grote overstap van, uh, van de Belgische academische wereld naar Tilburg of is dat uh, vrij vloeiend? Qua academische wereld denk ik dat, het, dat de verschillen niet zo groot zijn. Er zijn iets wel, wat meer verschillen op het vlak van organisatie denk ik en, um, en een beetje de soort van bedrijfscultuur die dat er heerst tussen uh, de twee universiteiten waar ik aan heb gewerkt dat is Leuven en Tilburg um, en ja de persoonlijkheden van, uh, van, van collega's. Uh, maar ik ga ik niet te veel stereotypen uh, proberen te bekrachtigen of te ontkennen. Ik dacht, we zetten hem meteen op scherp. Maar, uh, <laughs> nee, ik ben een vriendelijke Vlaming en ik ga het vriendelijk houden ook uh, vandaag. Ja. Ja. Uh, en nu ben je al behoorlijke tijd actief uh, in, de in de academische wereld. Zo blijkt ook wel als je naar jouw uh, persoonlijke website bartengelen.wixsite.com uh, surft, dan uh, staan daar een hoop publicaties en uh, projecten waarbij je betrokken bent geweest. Um, wat mij meteen opviel, is dat op jouw homepage, uh, als ik daar naartoe uh, ga, dan staat daar meteen een grote quote van Thomas Negel. Uh, die ga ik even voorlezen, dan kunnen we het daarover hebben. Mm -hmm. um, perhaps it's ridiculous to take ourselves so seriously. On the other hand, if we can't help taking ourselves so seriously, perhaps we just have to put up with being ridiculous. Life may not only be meaningless, but absurd. Um, van waar die quote op jouw homepage? Ik vond het wel een leuk citaat om, vooral omdat het een beetje getuigt van zelfrelativering. Dus het gaat eigenlijk, het komt uit een boekje van Thomas Nagel, Wat betekent het allemaal? Dat is eigenlijk een heel korte inleiding in de filosofie, leuk boekje als je nog nooit met filosofie in contact bent gekomen om een keertje te lezen. En dit komt uit een hoofdstukje, De zin van het leven. En wat hij daar eigenlijk zegt is, als je er filosofisch begint over na te denken, want dat is zo de standaardvraag waar die mensen associëren met filosofie, de nadenken over de zin van het leven, kom je misschien wel tot de conclusie dat... Um, dat het eigenlijk geen echte zin heeft. In het licht van de eeuwigheid en het oiteind universum is vragen naar de zin van uw leven een beetje, een beetje vreemd. Misschien. misschien heeft ons leven wel heel weinig impact in een grotere geheel. Maar zelfs als je tot de conclusie komt dat, dat uw, uw specifieke individuele leven geen zin heeft, ja, als een soort van filosofische gedachte die ook niet noodzakelijk leidend is in hun, in hun dagelijkse leven. Dus ik vind het een beetje zelfrelativering, uh, van zelfrelativering getuigen, omdat um, ja, die, die filosofische reflecties over de zin van het leven zijn leuk en fijn um, en mooi en misschien interessant. Maar als ik s morgens opsta, dan ga ik, niet, um, ga ik niet denken aan mijn leven heeft geen zin in het licht van het uiteinde universum. Dan ga ik gewoon een, een kop koffie maken voor mijn vriendin en uh, mijn colleges voor mijn studenten voorbereiden in de rotvaste overtuiging dat het wel zin heeft wat ik doe. Yeah. Um, dus ik vind, ja... Um het getuigt van zelfrelativering, dat vind ik altijd een leuke eigenschap bij mensen. Mensen die dat niet hebben, zijn vaak niet de meest aangename types. Dus uh, ja, ik vind het wel een leuk citaat. Maar ben je iemand die, uh, want nou, hebt, het is, we zitten nu vlak na het, dus Die dat zelfrelativering is, heeft, dat, dat wel. Ja. <laughs> dan, dan wel. Ja, maar ben je ook iemand die uh, ja, bijvoorbeeld uh, s'avonds in de kroeg of op de camping juist ook in je vrije tijd dan heel veel aan het filosoferen bent of uh, diepzinnige gesprekken aangaat met mensen? Of denk je dan juist van, nee, nu wil ik het helemaal niet meer over filosofie <laughs> hebben? Ik hou werk en privé ook graag wel gescheiden. Um, goed, de, de reden waarom de, bijvoorbeeld filosofie voor mij de juiste keuze was, is wel omdat ik ben wel argumentatief en rationeel ingesteld, dus ik, ik hou wel van, uh, van goede gesprekken en een goed gesprek definieer ik als, uh, of een goede discussie in ieder geval. Een goed gesprek kan natuurlijk over om het even wat gaan. Een goede discussie is er wel eentje waar dat je goed argumenteert, waar dat je genuanceerd bent, waar dat je luistert naar de ander en, en open staat voor uh, andermans mening en argumenten voor die meningen. Dus uh, ja, daarom ligt filosofie mij ook wel. Ik ben wel een, ben wel een argumentatief ingesteld persoon. Uh, hm. Maar uh, nee, uh, mensen die de hele tijd lastigvallen met, met gesprekken over de zin van het leven, dat, uh, dus, uh, nee. dat heb ik afgeleerd. Nee. Nee, nee. nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet nee. uh, en dan binnen de filosofie zijn er uh, bepaalde tradities of stromingen of gedachtegoeden... Is er een bepaald kader waarin jij jezelf plaatst of waar tegen je jezelf afzet? Uh, en ben je daarin ontwikkeld misschien tijdens je? Ja, we hebben een standaard onderscheid binnen de, binnen de filosofie: is dat tussen continentale en analytische filosofie? En daar valt veel over te zeggen. Ook misschien dat het in zekere zin wel een soort van uh, um, ja, illusoire tegenstelling is. Maar als er daar toch een kern toch iets in zit, dan zit ik meer in de hoek van de analytische filosofie. En dat komt door die, ja, door die, die focus op, ja, moet ik zeggen argumentatie, goede onderscheidingen maken om iets beter te kunnen begrijpen. Ja, een probleem echt analyseren, opdelen in kleinere onderdelen. De grote vragen zijn belangrijk, maar uh, ja om daar een soort van uh, goed analytisch antwoord op proberen te formuleren, te kijken wat er met andere antwoorden natuurlijk ook fout is. Um, dus ik, ik identificeer me eerder met die traditie in de filosofie dan met de continentaal. Oké okay. en betekent dat dan uh, ook meer het praktische uh, uit voeren of het uit toepassen van filosofische ideeën in plaats van nadenken over grote vragen? Ja, dat is een ander onderscheid in de filosofie. Dat is meer tussen de theoretische filosofie. Dan zit je meer bij kenler of bij wetenschapsfilosofie of eventueel bij metafysica. Mm -hmm. dat is, uh, waarom is er iets en niet veel leert niets? En de praktische filosofie ook, dat is politieke filosofie en ethiek. En daar zit ik meer in, in, in die laatste hoek natuurlijk aan ja. nadenken over over democratie, over uh, dus als politieke filosofie, over macht, uh, ja. over rechtvaardigheid of nadenken over uh, het goede leven, over goed beleid, uh, dat zit meer in de ethische hoek. Ja. Ja. Dus daar zit ik meer aan de kant van de, van ja. de praktische filosofie. Ah, ja. uh, en ook dan het mastertraject Philosophy of Contemporary Challenges, wat ja. ik al even noemde. Uh, ja, dat, dat ik, wat ik me daarbij afvroeg, is dat een, is dat een wisselend curriculum? Is dat elk jaar, kun je daarmee echt elk jaar inspelen op de, op de actualiteit? <laughs> De is om buiten te zetten. Ja, ja, dat ja Een beetje zijn In zijn territorium, denk ik. Mm -hmm. uh, uh, ja, dus is, kan je echt specifiek inzoomen op één op bepaald jaar, bijvoorbeeld nu in 2020? Is het dan dat je kan zeggen: dit is, een, dit is een vruchtbaar jaar om over te filosoferen met die studenten? Of... Ja, dus het is, een, het is uh, een track bij ons in het curriculum van onze masteropleiding filosofie en in die dus die, die vakken liggen wel min of meer vast en kunt, we kunnen niet uh, nog snel snel een, een vakje corona nee. uh, verzinnen. Um, maar wat wat is wel gebeurd, ja, het is wel philosophy of contemporary challenges dus we proberen wel. Of, ja. Heel de bedoeling van de track is om na te denken over hedendaagse uitdagingen. Dus ik ben er zeker van dat alle docenten wel corona zullen betrekken in een vak, bijvoorbeeld een vak science en public policy. Dat gaat over hoe dat wetenschap en beleid eigenlijk, hoe, dat die rol, hoe dat je die rol moet denken, de rol van experts in een democratie bijvoorbeeld. We hebben de virologen het nu voor het zeggen of op welke manier werkt die interactie met, met politici. Ja, en dan is corona een prachtige casus natuurlijk en de maatregelen die zijn genomen. Dus ja, in die zin is het, het vreemde jaar 2020 natuurlijk wel, ja, dat levert wel heel veel food for thought op. Zeker in, in zo'n track over hedendaagse uitdagingen naast klimaatverandering of, of ongelijkheid of, of migratie of terrorisme. Ja, is corona natuurlijk een van die een van die hedendaagse uitdagingen waar ik er moeite over hebben. Ja. En is dat dan iets waar jij uh, als persoon dit jaar ook uh, iets aan gehad hebt dat je, jou, dat je jouw filosofische blik eigenlijk er overheen kan leggen en denken oh ja, naast dat ik er persoonlijk geraakt met deze crisis en misschien veel mensen in je omgeving geraakt worden dat je dan zelf kan denken, oh ja, maar filosofisch gezien komen er wel interessante aspecten nadat. Ja, dus ik weet niet of het mij geholpen heeft in de periode <laughs> of zoiets, dat, dat weet ik niet, maar dat is wel interessant natuurlijk. Hè. Um, het ziet er wel naar uit dat uh, we lezen steeds meer en meer dat er, dat er een voor corona was en dat er nu een tijdperk aankomt waar dat we in zitten. En dat het waarschijnlijk nog een hele tijd gaat duren waarin dat we zullen moeten leren samenleven met corona. Dus ik denk dat 2020 wel zo'n soort van: ja, het, is wel, het is wel een breuk. We hebben veel, veel aspecten van de manier waarop dat we samenleven, uh, veel aspecten van de manier waarop dat we openbare ruimte vormgeven. Ze ja, zijn echt wel radicaal veranderd, denk ik. En, en zullen, uh, die, die impact zal wel een tijdje blijven. Dus uh, ja, dat is een heel interessante tijd om daar gewoon over na te denken. Over de ethische aspecten daarvan, de politieke aspecten daarvan. Of gewoon ja, de, de, de soort van persoonlijke aspecten. Hè. Hmm. Hoe, hoe ga ik nu nog naar mijn moeder, die, die 65 plus is en, uh, um, en ook wel wat onderliggende aandoeningen heeft, waardoor zij ook tot de risicogroep behoort. Ja, dan zit knuffelen en zo er even niet meer in. Dus ja, dat, dat is. Ja, die soort van vragen, daar, daar, daar, uh, daar zit natuurlijk iedereen mee. En als filosoof is het natuurlijk super interessant om, uh, ja, om zowel op die persoonlijke vragen en een beetje extra te reflecteren, maar ook over die maatschappelijke uitdagingen die daarbij komen kijken. Ja, ja want dat zijn dan. Uh, ja, je noemt bijvoorbeeld een, een, een persoon die moet afwegen. Uh, ga ik naar mijn moeder of niet, uh, weet je, als dat een, als dat een, uh, een, een, een gevoelige uh, groep is, zeg maar een vatbare groep. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is dan bijvoorbeeld een ethisch dilemma. Wat naar voren komt. Uh, zijn er meer van dat soort ethische dilemma's die je eigenlijk meer naar voren ziet komen tijdens zo'n coronacrisis? Ja, ik vind bij die coronacrisis, en als, als je het meer maatschappelijk bekijkt, maar ja, evenzeer op persoonlijk vlak natuurlijk, ja, er zijn echt een aantal waarden die uh, in eerste instantie in ieder geval niet meer heel makkelijk compatibel lijken te zijn. Hè. Dus je hebt gezondheid uh, enerzijds natuurlijk en, en e economische, uh, welvaart anderzijds. Dus, zodra je een soort van lockdown gaat installeren gaat je, kan het zijn dat je de gezondheid uh, promoot, maar je gaat natuurlijk een grote negatieve economische impact hebben. Nu gaat men natuurlijk weer proberen meer en meer beide te verzoenen. Hè. We proberen zo min mogelijk economische uh, nadelige gevolgen te hebben en toch die gezondheidsrisico's uh, um, te proberen te vermijden. Dus ja, dat is een heel duidelijk. Uh, dat, uh, dat wordt heel erg op scherp gesteld in dit soort van tijden. Um, maar goed, daarnaast zijn er nog, ik ben een waardepluralist, dus je hebt ook nog welzijn natuurlijk, als je mensen begint hun uh, um, vrijheid uh, in te perken of uh, risicogroepen begint af te zonderen, ja, dan gaat dat ook een impact hebben op hun welzijn, je gaat eenzaamheid krijgen, um, er kunnen grotere, hogere cijfers komen van, van ja, mentale problemen, van... Uh, van depressies, van burn-outs, um, dus ja, dat is een, een, ander, uh, een andere waarde die mensen in het gedrang komt. Vrijheid is er natuurlijk eentje, dus ja, dat zijn allemaal grote waarden die dat je op een of andere manier moet proberen te verzoenen. Ofwel, als ze niet meer compatibel blijken te zijn met elkaar niet te verzoenen uh, zijn, ja. Ja, moet, je, moet je die afweging gaan maken. En dat is een typisch ethische vraag natuurlijk, ja. hoe dat je die afwegingen moet maken. Ja, en wat je nu natuurlijk ook vaak ziet is dat mensen niet weten wat voor afweging ze maken vaak. Dat het tot een soort handelen uit onwetendheid is, zowel bij burgers die inderdaad voor dit soort dilemma's staan, maar ook bij uh, regeringen die, die beleid moeten, moeten instellen. Uh, ja, en de laatste tijd zijn er, ja, in, in Nederland is er natuurlijk veel discussie geweest, maar in België ook. Uh, ik weet niet of jij dat een beetje gevolgd hebt, wat voor maatregelen daar in beide landen zijn ingesteld en... Ja, heb je daar, ja, vind je daar wat van? Of, ja, het was wel uh, zeker. Ik, ik herinner me nog de eerste week, dan, dan ging België eigenlijk al vrij stevig een lockdown, en dan is Nederland nog zo uh, een, een weekje later pas uh, en dan kwamen ze pas met, met, met wat uh, dwingendere maatregelen. Er dus heel even zo sprake geweest van, van groep, groepsimmuniteit en die soort zaken. Um, dus toen was het eigenlijk het verschillende aanpak vrij duidelijk. Um, wij hebben alle winkels bijvoorbeeld, en wij dan bedoel ik België, <laughs> um, hebben echt alle niet essentiële winkels een tijdje echt gesloten uh, gedurende een stevige periode eigenlijk. Um, bij ons zijn ook de, de, de cijfers van, van uh, uh, overlijdens liggen wat hoger. Goed, daar zijn dan discussies over hoe dat die precies gemeten werden. Um, en nu zijn er nog veel verschillen. Dus, um, in België bijvoorbeeld zijn de mondkapjes uh, zoals jullie ze noemen, wij noemen ze mondmaskers. Um, veel meer in voegen geraakt. Dus bij ons kun je niet meer gaan winkelen zonder een mondmasker. Of uh, alle culturele events uh, binnen, vaak ook buiten, zijn met mondmaskers. Ook in drukke winkelstraten worden mondmaskers verplicht. Um, en naar wat dat ik vernemen is dat in Nederland nog niet het geval. Dus um, die, die verschillen zijn er nog wel altijd een aanpak. En uh, ik denk wel dat, uh, dat al die landen het doen, het, het doen met met op basis van veel wetenschappelijke inzichten. En het klopt, hè, veel, uh, is, um, veel beslissingen moeten genomen worden in, in tijden van onzekerheid. Hè. Zeker in het begin wisten we nog totaal niet hoe het virus zich precies gedroeg of gedraagt. Uh, maar ook nu is het nog, uh, zijn er nog veel dingen onduidelijk. Uh, moeten we toegeven dat we veel dingen nog niet weten. En dan moet je als overheid uh, of als persoon beslissingen nemen. Hè. Ja, welke, welke vrijheden laten we nog toe? Welke maatregelen gaan we nemen? Um, ja, dat zijn uh, die onzekerheid maakt dat extra moeilijk. Zie jij dan, vind jij dat er genoeg plek is voor uh, uh, die ethische afwegingen of zijn die transparant genoeg voor de bevolking als het gaat om, uh, om, het, om het beleid wat je gezien hebt bij de corona? Ja, ik, dus ik, ik vond een van de voordelen van de coronacrisis nog wel dat die, die zaken inderdaad wel op scherp kwamen te staan. En er is natuurlijk enorm veel berichtgeving rond, dus ik vermoed dat de meeste mensen toch wel op z'n minst de mogelijkheid hebben gehad om de discussie te volgen. Ik vond dat ze ook wel vrij transparant gevoerd werd. Um, ja, er zijn een aantal zaken waar ik van denk dat er nog wel wat meer aandacht naar mogen gaan. Bijvoorbeeld rechtvaardigheidskwesties. Op um, welke manier heeft zowel, uh, zijn zowel de risico's van het virus zelf ongelijk verdeeld? En het zijn natuurlijk de risicogroepen zelf die nu nog eens extra extra risico's krijgen en voor, wie dat we, voor die groepen weten we dat de impact het grootst is. Maar ook de maatregelen die dat neemt, en de economische impact van die maatregelen wordt ook natuurlijk nog eens ongelijk verdeeld. Dus je hebt natuurlijk mensen in jobs met heel precaire statuten of in de horeca. Dat zijn natuurlijk de eerste, de eerste mensen die in de werkloosheid nu belanden. Dus ook daar heb je eigenlijk wel heel grote kwesties rond, ja, rond verdeling en, en rond, rond ja, wat, wat wij als filosofen distributieve rechtvaardigheid noemen. Um, en die discussie had ik graag nog wel wat meer gezien. Um, nu gaat het toch vaak over de vrijheid en, en gezondheid en economische impact in het algemeen. Maar ja, een soort van meer genuanceerde discussie over de manier waarop dat die verschillende maatregelen, verschillende groepen, um, beïnvloeden. Ja. En bijvoorbeeld als je spreekt over een soort lockdown of een intelligentere lockdown, ja, als je niet uh, minder gebruik kunt maken van, uh, van openbare ruimte of van culturele events dat er georganiseerd worden en je moet wat meer in je eigen huis blijven, ja, dat is makkelijker natuurlijk als je kapitaalkrachtig zijt en een grote tuin ter beschikking hebt met een eigen zwembad in, dan dat je met, uh, met een groot gezin in een klein, uh, heel warm nu, appartementje moet zitten. Dus die, die, uh, die maatregelen kunnen op heel de bevolking slaan, maar kunnen heel verschillende groepen natuurlijk wel heel verschillend uh, ja, beïnvloeden. Ja, uh, en heb je dan in de, ja, in, de, in de praktische beleidsmaatregelen die getroffen zijn, uh, dan wil ik toch een bruggetje slaan naar het nudging. Uh, uh -huh. Heb je dat misschien in de, in de, corona, uh, in de handhaving van de coronamaatregelen uh, teruggezien, de vormen van nudging? En kun je dan ook meteen een beetje uitleggen wat nudging uh, ongeveer inhoudt? Ja, uh, dus nudges zijn eigenlijk uh, een soort van technieken die dat je kunt gebruiken als Um, als supermarkt bijvoorbeeld, of als persoon, maar ook als overheid, waarbij je het gedrag van uh, mensen um, probeert te beïnvloeden. Door ook in te spelen op um, een aantal psychologische mechanismen, waar we ook steeds beter zicht op hebben, psychologen en gedragseconomen weten steeds meer over de manier waarop dat mensen bijvoorbeeld informatie verwerken, of de manier waarop dat ze reageren op omgevingsfactoren eigenlijk. En door die omgeving aan te passen, dat is wat een nudge is, dat is een aanpassing in de omgeving, waarbij je probeert dan uh, dat gedrag aan te passen en je ziet ze overal opduiken, nu steeds meer en meer de stickers op de vloer om anderhalve meter afstand te houden of met, met groene pijlen waar dat je mocht wandelen en dergelijke meer. Dat zijn eigenlijk allemaal nudges, omdat dat geen dwingende maatregelen zijn. Um, maar dat is ook iets anders dan louter een soort van advies of informatie geven. Je kunt een bord zetten van gelieve hier rechts te houden als je de trap naar beneden wandelt. Dat is al een vrij complexe boodschap, die moet je al lezen en moet je al echt beginnen te verwerken. Gewoon een groene pijl rechts van de trap of een, een, een lijn die, die anderhalve meter um, heel sterk visualiseren. Dat is een andere manier om die informatie aan te bieden. En dat noemen we dan nudges, omdat men dan meer inspeelt op, ja, op zo wat iets meer onbewuste um, psychologische mechanismen, We noemt dat dan cognitieve heuristieken. Um, ik zeg bijvoorbeeld hier in het station, um, vijf tegels moet je dan um, ja, ja, van elkaar blijven staan. En vijf tegels is gewoon uh, visueel sterker dan anderhalve meter, bij wijze van spreken. Dus ja. het zijn die soort van uh, maatregelen die je overal ziet opduiken. Um, en ja, ik denk dat in corona ook op zich nog... Um, um, in coronatijden zijn dus nog heel logische maatregelen, omdat je gaat natuurlijk dwingende maatregelen moeten nemen, je gaat bepaalde zaken moeten opleggen um, en je kunt natuurlijk heel veel adviezen geven, dat is, werkt natuurlijk ook heel goed, maar vaak zie je dat adviezen niet genoeg zijn. Dus als jij nu bijvoorbeeld zou zeggen, wij denken dat het een heel goed idee is dat iedereen mondkapjes begint te dragen waar het druk is, ja dan ben ik er zeker van dat het in de praktijk bijna niemand het gaat doen en als niemand het begint te doen, ja, dan, dan komt er ook nooit een norm tot stand waarbij dat het het, waarbij het andere mensen het gaan doen omdat ze andere mensen het zien. Dus ja, dan moet je nadenken over een, soort van heel, ofwel een heel visuele manier van die informatie aan te bieden. Een soort van getekend mondkapje met de groene, ja. de groene checklines of zo Ofwel dat je eventueel meer dwingende maatregelen op een heel heldere manier uitlegt. En, en dus je hebt nodges als een soort van aparte categorie tussen dwingende maatregelen en informatievoorziening. Maar eigenlijk de manier waarop je informatie voorziet en de manier waarop je een maatregel, een dwingende maatregel, verkondigt, heeft vaak notch elementen. Okay. Um, um, ja, dus informatie, ik zeg het, je kunt het heel droog aanbieden, een beetje statistische modellen tonen van de impact van het coronavirus. Maar dan weet je dat mensen heel snel gaan afhaken. Dus als je dat dan op een een of andere, op een makkelijkere, visuele manier kunt voorstellen, weet je dat onmiddellijk uh, dat de gedragsimpact daarvan veel groter is. Ja. Yeah. Nou, dat komt dus eigenlijk omdat dat je een beetje in het begin zei met die groene pijlen bij de trap en de, en de lijnen. Dat dat visuele toch iets onbewusters in mensen aanspreekt. Ja. Uh, en dat is denk ik misschien ook een beetje meteen iets wat, wat wringt. Of zal wringen bij sommige mensen. Omdat ja, in, in, in zekere zin uh, ga je om het, om het bewuste heen dan van de mensen. Ga je toch iets aanspreken waar mensen zelf dan misschien minder controle over hebben. Dus ja. dan gaat het al snel lijken op. Ja, een vorm van beïnvloeding of zelfs manipulatie. Ja. Uh, ja, op, op wat voor manier is, of kan nudging manipulatief worden? En ja, is er dan ook nog een, een verschil te benoemen tussen beïnvloeding en manipulatie, of zijn dat eigenlijk twee woorden voor hetzelfde in deze context? Ja, dat is een goede vraag. Um, de, dus manipulatie is inderdaad een van de belangrijkste verwijten die nooitjes hebben gekregen. En dus uh, het idee dat je een beetje achter je rug om wordt beïnvloed. Um, waarbij dat het eigenlijk helemaal niet transparant is voor degene die beïnvloed wordt, dat hij beïnvloed wordt. Um, dus ja, uh, dat is een bezorgdheid. Ik denk dat je ook een onderscheid moet maken tussen verschillende soorten nutjes. Er zijn er honderd verschillende technieken, dus sommige zijn misschien meer manipula manipulatief dan andere. Um, in het algemeen denk ik dat er, um, Dus het algemeen ben ik nog wel een voorstander van nutjes, ik zal dat dus maar zo zeggen. Um, en ik denk dat heel wat van die bezorgdheden wel kunnen um, opgevangen worden. Dus, ja, uh, je kunt best transparant zijn over de manier waarop dat je nudgett. Ik denk dat uh, pijlen in, in, in een trappenhal of, of uh, um, ja, een, een sticker met, met uh, vijf tegels tussen houden. Ja, iedereen ziet wel wat daar gebeurt en iedereen weet ook wel dat het de bedoeling is dat je gedrag daardoor wordt aangepast. Dus dat is niet echt intransparant, vind ik, of niet echt manipulatief, omdat iedereen snapt al wat er aan het gebeuren is. Um en je kunt ook transparant zijn over de doelen die je daarmee wilt bereiken. Ik vind dat een overheid dat ook moet zijn. Dat een overheid moet zeggen, kijk dit is wat we hier proberen te doen. En ja, ik zou het een beetje dwaas vinden als de overheid niet van dit soort van technieken gebruik zou kunnen maken. Omdat het vaak ook onvermijdelijk is. Dus als je informatie voorziet aan burgers, gaat je het op een of andere manier moeten overbrengen. En dan kun je het beter overbrengen op een manier waar je van weet dat het een impact heeft dan op een heel um, ja, slecht geschreven, soort van administratief gebrabbel. Um, ja, als, als je weet dat die boodschappen geen impact hebben, kun je beter voor een, um, voor een boodschap gaan die een beetje notch elementen in zich draagt. Um, dus als het onvermijdelijk, als bij wijze van spreken notjes onvermijdelijk zijn en je moet de openbare ruimte op een manier vormgeven, ja waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Um, maar goed, er moet transparantie zijn over het feit dat je het doet, er moet transparantie zijn over de doelen die dat je daarmee wilt realiseren en er moet ook discussie over zijn. Uh, dus wat mij betreft is, uh, ik ben wel een democrat, dus als je dat over de hoofden van de burgers heen gaat, die soort zaken gaat opleggen, ja dat is, dat is natuurlijk geen goed idee. Uh, dus dat, maar je kunt een discussie hebben, net als over andere beleidsmaatregelen, kunt je daar ja, democratische uh, discussie over hebben en, en hopelijk kunt je mensen daarvan overtuigen dat dat een goed idee is om, die, om ook die technieken te gebruiken. Want heb je dan ook uh, een, een voorbeeld van een nudge waarvan jij dan zou zeggen oh, dat gaat misschien te ver? Ja, um, dus bijvoorbeeld een heel sterke nudge um, zijn defaults. Dus het gebruik maken van ja, bijvoorbeeld opt-in en opt-out. Jullie hebben de discussie in Nederland gehad bijvoorbeeld over orgaandonatie. Ja. Of je standaard een orgaandonor zit na uw dood um, of niet. Um, en die effecten blijken gigantisch te zijn. Hè. Dus, uh, in België zijn we langer, zitten we al langer in een opt-out systeem. Dus dat betekent dat je standaard orgaandonor zit na, na je dood. En bij ons is ook 90% um, blijft geregistreerd als orgaandonor. Ja. Terwijl bijvoorbeeld in Nederland tot voor kort um, lagen die cijfers echt veel lager. Als 10, 15% omdat jullie je ja, expliciet moesten registreren. Elke zandnutsch omdat ja, het is eigenlijk dezelfde keuze. Je kan online gaan om te registreren of je kan online gaan om u, om u te, uh, uit te schrijven. Uit te schrijven. Ja. Um, maar de manier waarop je de keuze aanbiedt is net omgekeerd eigenlijk. Het is, net, het is, het is dezelfde keuze maar je gaat gewoon uit van een, andere, van een andere default. En doordat die effecten zo sterk zijn, ja, kun je ook afvragen of het nog een nudge is, een licht duwtje, of toch, toch niet eerder een soort van stevige, duw is in een bepaalde richting en met die soort van maatregelen moet je wel voorzichtig zijn vind ik. Dan moet je wel goed nadenken of het doel dat je wilt bereiken gerechtvaardigd is. En ik ben in, in termen van orgaandonatie ben ik eigenlijk nog voorstander om, om, uh, om voor een opt-out systeem te gaan, omdat ik, ja, ik vind dat levensredden wel een heel belangrijk doel is. Ja, ja. Um, en als je het heel makkelijk maakt en heel transparant doet, denk ik dat het rechtvaardiger valt. Maar ja, om, om uh, die soort van notjes te gaan gebruiken voor meer twijfelachtige doelen, of bijvoorbeeld bedrijven die dat dan gebruiken om, om mensen bijvoorbeeld uh, allerlei zaken aan te smeren waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Een soort van, uh, je kent dat wel als je een reis boekt en, en dan uh, de reisverzekering, en als daar standaard aan in staat dat die reisverzekering erbij wordt genomen, en, en dat er bij wijze van spreken nog eens de helft, van de, meer, uh, de helft van de kostprijs er nog eens bij komt, ja, dan gebruik je die technieken voor... voor betwijfelbare doelen vind ik en ja, dat is wel de, zijn wel de soort van casussen waar ik, waar ik mijn twijfels bij heb. Ja. Ja. Dus de, de, de methode van nudging is dan, is dan te verantwoorden als het doel van de nudging en degene die daarachter zit of de partij die daarachter zit achter de nudging? Als die... Ja, ik ben ja, zelf mijn eigen aan, een soort van benadering bij heel die discussie van nudges, heel vaak krijg je soort van discussies, ik ben voor of ik ben tegen en ik ben zelf dan nogal gradueel. En dus, uh, je moet een onderscheid maken tussen verschillende technieken die meer of minder um, uh, manipulatief zijn of een groter of een minder grote impact hebben op gedrag. Je moet een, uh, gradueel zijn in je doelen, hè. dus sommige doelen zijn, sommige dingen zijn, zijn vrij banaal. Hè. Als je een barbecue organiseert en, en de manier waarop je je sausjes en uw groentjes uh, organiseert op de tafel gaat een impact hebben op hoeveel mensen dat er, als je de sausjes een beetje meer in het, uh, in het zicht plaatst, dan gaan mensen meer sausjes nemen, anders gaan ze misschien meer groentjes nemen. Gaat het over banale zaken, dan denk ik ja, doe maar op, hè. als jij je, je, je gasten een beetje meer richting de, de groentjes wilt nudgen, dan, dan lijkt me dat een goed idee. Maar goed, als het over gevoeligere en grotere zaken gaat, ja, dan moet je met stevigere rechtvaardigingen komen om, het uh, om, uh, met even welke maatregelen die daar neemt. Dus, ja. ja. Ik ben daar niet uh, ik heb ook nog geen argumenten gezien die, die een soort van knockdown argumenten zijn tegen nudges. Je moet daar uh, met een open blik uh, naar kunnen kijken, met een genuanceerde blik. Ja. Ja. En de vraag is dan wel ook of er überhaupt waarden te vinden zijn die zo universeel zijn of waar je, waar je het zo over eens kan zijn dat je denkt, nou daartoe is, is ja, in, in dat geval dan vrij sterke nudging zou het dan moeten zijn, maar dat je het eens kan over zijn dat dat terechtvaardig is. Een grote discussie binnen de ethiek. Hè. Zijn er universele waarden en welke zijn dat dan? Um, goed, um, als, je, als ik het dan als politiek filosoof zou benaderen, zou ik zeggen laten we zoeken naar waarden of, of op zijn minst doelen dan, hè, beleidsdoelen, waar dat wat Ofwel met z'n allen overeens kunnen raken, ofwel met een substantiële meerderheid van de bevolking. Waar we goede argumenten van hebben dat we, ze, dat we, dat we er maatregelen voor gaan nemen. En ik denk, ja, bijvoorbeeld vermijden dat onze ziekenhuizen overbelast raken en onze intensive cares overbelast raken, dat lijkt me dan nogal een ja, niet controversieel doel. En als daar stickers bij kunnen helpen of meer dwingende maatregelen, ja, die zijn natuurlijk meer gerechtvaardigd als je die van die doelen hebt waar dat je. Ja, waar je van kunt zeggen dat je een stevige democratische basis hebt om ze te implementeren. Ja, want dan gaat het vaak ook uh, als je discussieert over beleid en over, over de ethische uh, ja, concepten die daar dan aan ten grondslag liggen. En de gesprekken daar, uh, daarover, dan wordt het ook vrij snel politiek gekleurd. En dan wordt het ook vrij snel een, een abstracte discussie. Um, mm -hmm. daar had ik het uh, aan het begin al even over het, uh, het project over voorbeeldinterventies, morele voorbeeldinterventies in academische krachtengroei. Ja. Um, ja, misschien kun je daar even iets meer over vertellen ten eerste? Ja, dus morele voorbeelden zijn uh, mensen waar dat je op moreel vlak naar opkijkt en die je bewondert. Hè. Dus ik kijk heel erg op naar Lionel Messi voor zijn voetbaltalent uh, en, en uh, zijn capaciteiten op een voetbalterrein. Uh, maar je kunt ook opkijken naar mensen voor hun een, voor een morele um, handelingen, voor een morele uh, blik op de wereld. En standaard voorbeelden zijn de Martin Luther King of Rosa Parks en de Black Lives Matter-beweging. Uh, um, en en de, de focus op morele voorbeelden die we ook in het project hier um, uh, waarom dat we denken dat het een goede manier is om op die manier aan ethische reflectie te doen, is omdat het eigenlijk heel concrete, levendige voorbeelden zijn van, van wat ethiek kan inhouden. Mm. Uh, dus je kunt inderdaad een abstracte discussie hebben over uh, gelijkheid of over rechtvaardigheid als je naar Black Lives Matter kijkt. Maar je kunt ook kijken van ja, wat zou Martin Luther King doen of wat zou Rosa Parks doen wanneer dat ik met een bepaalde situatie geconfronteerd word. En Martin Luther King en Rosa Parks zijn gewoon heel concrete. Ja, in het Engels noemen we dat vaak zo'n salient voorbeeld. Dus net zoals een nudge is een, is een heel salient. Uh, als je informatie op een heel salient visueel sterke manier voorstelt, dan weten we dat dat een grotere impact heeft dan abstracte informatie. En zo denken ik ook dat, dat om mensen aan te zetten tot van ethische reflectie, wat moet ik doen, hoe moet ik handelen in deze concrete situatie, mm -hmm. uh, kan het soms nuttiger zijn om je af te vragen, wat zou mijn moreel voorbeeld doen, dan met een abstracte theoretische reflectie over waarde te beginnen afkomen. Dus als ik naar mijn moeder ga, kan ik beginnen, als filosoof doe ik dat dan ook nog, hè? hoe ga ik hier gezondheid en vrijheid en en, en mijn, mijn affectie voor mijn moeder ten opzichte van elkaar afwegen. Maar ik snap dat veel mensen niet zo'n een, een hang hebben naar abstracte theoretische reflectie. En die zouden kunnen vragen ja, hoe, zou, hoe zou een ander hiermee omgaan, iemand naar wie ik opkijk. Ja. Hmm. En dat is dan uh, ja, in de context dus van, van academische karaktergroei uh, specifiek? Uh, en dat, dat academische karaktergroei is natuurlijk bij de Tilburg University een, een breder ja, programma traject, ik weet niet hoe je dat precies uh, noemt. Dat is een van de pijlers van onze onderwijsvisie, hè. Ja, dus uh, kunde, kunde, kennis en karakter. Ja, ja. De drie uh, K's, wat misschien een beetje ongelukkig is, maar, <laughs> maar bon, het begint wel lekker. Hè, maar, ja. uh, en, ja, dus die, die pijler van karakter, wat, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, dus er is wel wat discussie geweest ook onder de universitaire gemeenschap over hoe we dat precies moeten invullen. Waar we nu zijn uitgekomen, en daar ben ik wel voorstander van, is eigenlijk een set van attitudes, denk ik. Een set van attitudes die we studenten willen meegeven, die we bij studenten willen verfijnen. En dan gaat het over een soort van open blik, kritisch durven nadenken, openstaan voor andere meningen, voor andere argumenten. Um, ja, een soort van um, slow thinkers hè, op de, de tijd nemen om een keertje stil te staan, ook over de ethische aspecten van een discussie, um, of van, van, een, van een beslissing, of van een bedrijf waar je later als, uh, als afgestudeerde als alumnus of alumna voor gaat werken. Um, dus een soort van ja, um, met, met, met een moreel kompas, uw bewustzijn van de complexiteit, uh, een soort van uh, responsible thinkers wordt dan vaak gebruikt, een soort van. Uh, Um, ja, studenten die, op een, op een, die een verantwoordelijkheid nemen als academicus, dus ook een beetje een soort van wetenschappelijke attitude natuurlijk. Het zijn die set van attitudes denk ik, die, we, die we onder karakter uh, verstaan en dat, dat zijn de soort van aspecten die dat we willen um, stimuleren uh, ja. hier aan de universiteit. Ja. En filosofie speelt hier dan ook wel een centrale uh, rol in? Ja, dus elke opleiding, elke bacheloropleiding bij, aan onze universiteit heeft twee vakken, uh, twee verplichte vakken, filosofie. Ja, wij denken dat filosofievakken wel kunnen bijdragen daaraan. Hè. Dus we denken dat heel wat van die, van die aspecten, kritische reflectie, die open attitude, ook een soort van bescheidenheid. Het moet toegeven dat, je, dat, je sommige, dat we sommige dingen niet zeker weten, het is typisch filosofische uh, attitude. En dat proberen we met onze studenten wel uh, ja, te bewerkstelligen in onze werkcolleges, en onze hoorcolleges En we denken dat... Ja, in, door met filosofische thema's en filosofische auteurs aan de slag te gaan op een met filosofische methodiek, een gesprek bijvoorbeeld dat dat wel allemaal technieken zijn die ja, die, die daarvan die kunnen bijdragen tot die soort van karaktervorming. Ja. En dan is het inderdaad, de, dit, dit project met morele voorbeelden is een soort handvat wat je... Ja, dus daarvan denken we dus de standaard, als je bijvoorbeeld een vak ethiek hebt en heel veel opleidingen hebben in vak ethiek of praktische filosofie ja, je kunt daar dus afkomen met Ethische abstracte reflecties, hè, hoe, hoe, hoe verschillende waarden die je met elkaar gaat afwegen of nadenken over wat de morele plichten houdt. En als je dan naar die kant gaat, dan komt je heel snel met vrij abstracte uh, concepten, zoals de categorische imperatieven en zo. Goed, heel nuttig lijkt mij. En je kunt dat ook enorm toepasbaar maken en zo. Um, maar die morele voorbeelden opnieuw is een soort van andere benadering. Hè. Dus we denken dat als je studenten laat nadenken over hun eigen moreel voorbeeld, hè, dus niet, het gaat niet over het opleggen van, hè, hier is Martin Luther King, dat moet een voorbeeld zijn van ons allemaal. En de vraag jullie nu al, vanaf nu gaat u altijd moeten afvragen wat Martin Luther King zou doen in uw situatie. Nee studenten, we laten studenten hun eigen moreel voorbeeld kiezen. En dan zich de vraag stellen, hoe zou mijn moreel voorbeeld um, zich gedragen wanneer je in een dilemma zit. Of wanneer dat je je ja, ongemakkelijk voelt in een nieuwe situatie bijvoorbeeld. Hoe moet, ik, hoe moet ik hier nu mee omgaan? En wij denken dan net dat, ja, dat, dat die soort van benadering voor studenten het wat concreter maakt dan u af te vragen wat zou ik moeten doen volgens de Categorische Imperatief van Kant. Ja. Ja, ja, je hebt al de context van, van menselijkheid ja. daaromheen. En, uh, ja. ja, en je kunt veel leren van je morele voorbeelden. Hè. Dus uh, je kunt daarvan kijken naar welke soort ondeugden dat ze bezitten. Hè. Dus heel veel, we zien het ook wanneer je met studenten die gesprekken aangaat en we hebben al, al, al werkcolleges gehad. Um, veel morele voorbeelden van mensen hebben gemeenschappelijk dat ze um, ja, zichzelf opofferen voor, voor een soort van groter doel of zichzelf wegcijferen voor anderen. Um, ja, dan, dan, dan kun je met studenten in een gesprek gaan. Hè. Ah, blijkbaar, blijkbaar vind je dat bewonderenswaardig. Blijkbaar vind je dat moreel voorbeeldig. Ja, hoe pas je dat toe in je eigen leven? Zijn er aspecten waarin dat je zelf inderdaad af en toe wegcijfert? Misschien niet voor, voor, uh, hoe dat zeggen, voor, in een protestbeweging voor, voor, voor, voor Black Lives Matter, maar misschien wel voor mensen die je heel nabij staan. Dat je zegt, nou, ja, ik doe het niet graag, maar ik ga toch af en toe maar... Uh, uh, mijn oma helpen met de boodschappen of iets dergelijks. Dat kunnen heel, uh, heel alledaagse voorbeelden zijn. Nee. Ja, dan, um, dan denk ik dat je met die, die studenten in gesprek gaan over de manier, de dingen die dat je kunt leren um, van je morele voorbeelden. Nee. En ja, goed, ik verwijs nu naar Martin Luther King en, en die soort van voorbeelden, maar um, uw moeder of uw vader kan ook een, een moreel voorbeeld zijn. Hè. Nee. Dus het hoeft geen soort van. Heilige te zijn, of soort nee, heel nee. afstandelijke um, historische figuren of zo. Het kunnen ook heel concrete uh, mensen zijn uit uw, uit uw directe omgeving. Ja. Ja. En dan, inderdaad, dan is, de, is, de, is de denkstap dat je van, van daaruit toch weer bij die concepten die, die je leert herkennen bij die morele voorbeelden, van bijvoorbeeld inderdaad uh, opkomen voor anderen en uh, jezelf weg. Ja. ja, dus heel vaak, het is, um, er bestaat veel discussie in de literatuur over, hè, dus heel vaak is de vraag: wat zou mijn morele voorbeeld doen? Maar wat je dus zelden doet, of wat ook vaak geen goed idee is, is echt proberen letterlijk te kopiëren. Van, ik ga nu naar buiten en ik ga groepen proberen te verzamelen om dan een, uh, een soort van uh, protestbeweging op te starten. Ja, dat is niet veel mensen gegeven. Maar je kunt ook heel wat andere dingen leren van je moreel uh, voorbeeld. De, de moed die dat in Greta Thunberg bijvoorbeeld heeft om op te komen voor haar standpunt. Ja, daar kun je wel iets... Uh, ja, dat is, dat is iets wat we bewonderen in die soort van personen. En die moed kun jij ook tentoonspreiden in heel andere omstandigheden, en heel andere keuzes. Ja. Dus dat kan gaan over de deugden die die morele voorbeelden bezitten. Of het kan gewoon, ja, heel vaak is het ook in een professionele context, vind ik het wel handig van: goh, moet ik hier nu, hoe ga ik hier nu privacy. En, en, en andere waarden afwegen. Soms stel ik mij gewoon de vraag, hoe zou mijn collega dit aanpakken? Een collega waar ik van weet dat hij wel goed is in dit soort van moeilijke gevallen en dat is vaak een soort van krijg je veel makkelijker een, een concreet antwoord op uw, op uw dilemma dan, uh, dan wanneer je met die abstracte theoretische reflecties uh, begint. Dat doet me denken aan wat er uh, op de Tilburg University website in jouw, uh, in jouw uh, korte bio staat, zeg maar. Uh, er staat ook een, een stukje waar, waarin je zegt, uh, ik ben ervan overtuigd dat goede filosofie, zowel in academisch onderzoek in de collegezalen als in het publieke debat, mensen stimuleert om kritisch en systematisch na te denken over dingen die ertoe doen. Uh, het lezen van filosofische boeken en artikelen kan hierbij helpen, maar dat geldt ook voor het bekijken van films en tv-series of zelfs voor het luisteren naar muziek. Uh, dus ja. dat zijn ook weer dingen die dichterbij mensen staan, misschien die, die behapbaarder zijn of makkelijker zijn om over na te denken. Ja. Um, maar kun je daar wat meer over vertellen? Is er, zit er, zijn er, zit er ethische principes die we kunnen herkennen in muziek of uh, zijn er morele ja. voorbeelden in fictie te vinden? Of... Jazeker, dus je hebt bijvoorbeeld uh, de, heel die benadering van die morele voorbeelden is vaak geënt op een soort vraag, what would Jesus do? En um, dat is natuurlijk een christelijk geïnspireerde vraag, maar wat would mijn moral hero doen? Um, maar ja, je kunt u eens even, even zeer afvragen en ik ken van die, van die printjes die men gebruikt bijvoorbeeld om kinderen te nudgen, om, om wat gezonder te eten. Dus wat would Batman eat bijvoorbeeld? Hè? Dus uh, Batman als voorbeeld van een, een heel gezonde persoon. Dus uh, als je je kinderen een beetje wilt nudgen in de richting van de appel, um, kunt je die soort van uh, vragen voorleggen aan je kinderen. Um, maar ja, dus ik ben, ik ben um, de, de, de citaat dat je daar aanhaalt um, gaat wat mij betreft over, um, ja, de soort van, je kunt om het even waar aanknopingspunten vinden om kritisch na te denken. En, uh, ik ben geen elitaire filosoof die zegt, uh, de enige echte filosofie speelt zich af in een soort van stoffige boeken die, die vaak al uh, verschillende eeuwen oud zijn en die niemand nog leest. Um, dus filosofie draait bij me, is voor mij een werkwoord. Dat draait rond die kritische. En hopelijk ook systematische en goed onderbouwde eh, reflectie. En dus goed en, en genuanceerd nadenken over zaken die ertoe doen. En ja, zoals ik zeg, dus je kunt daar een boek voor gebruiken. En je kunt eh, een filosoof lezen. dan gaat heel vaak heel veel aanknopingspunten vinden om dat reflectieproces op gang te brengen. Eh, en, en, en, en daarin verder te helpen. Maar als je naar tv-series kijkt of je kijkt naar films of je luistert naar muziek of je leest fictie. Dan vind je vaak eh, aanknopingspunten om om, um, om zo'n reflectieproces te beginnen. En, ja, ik heb een aantal bijdragen geschreven voor boeken uit de reeks Populaire Cultuur en Filosofie. En dus eentje voor bijvoorbeeld Inception en Philosophy, is een film waar die automatisch vragen doet stellen over wat echt is, wat niet is, wat een illusie is en, en wat, uh, wat realiteit is. Uh, ik heb een bijdrage in een hoofdstuk over Metallica en Filosofie uh, over de um, um, uh, een nummer dat James Hetfield ooit heeft geschreven waarbij hij worstelt met zijn alcoholverslaving en wat je daaruit kunt um, meenemen en, en wat, wat, wat je daaruit kunt leren. En laatst nog een hoofdstukje in een boek Black Mirror and Philosophy en dat is natuurlijk een, een standaard voorbeeld van een serie... Um, te verkrijgen op Netflix en een absolute aanrader. Um, ja, waarbij dan als, je die, als je die afleveringen bekijkt, die episodes bekijkt, dan uh, gaat je automatisch kritisch beginnen nadenken over de rol van bepaalde soorten technologieën in onze samenleving nee. en de manier waarop dat wij die technologieën gebruiken. Dus dat is wat mij betreft, um, nou, ik zal nu niet zeggen evengoed, maar evengoed een startpunt om dat kritisch reflectieproces wat belangrijk is en wat maatschappelijk relevant is, um, op gang te krijgen. Um, en of mensen nu een boek lezen van een grote filosoof of ze kijken naar Black Mirror en beginnen daardoor zich kritischer op te stellen tegenover het gebruik van bepaalde technologieën, tracing, apps of social media, dan is dat wat mij betreft ja, ook goed. Super, dankjewel Bart voor dit mooie gesprek en ik wens je nog heel veel succes met je verdere projecten en ondernemingen van de komende tijd. Dank u wel, dat is graag gedaan. U ook, bedankt voor het kijken. Uh, mocht u dit een interessant uh, gesprek gevonden hebben, dan uh, raad ik u aan om naar de uh, Studium Generale Tilburg Facebook te gaan. Uh, daar kunt u al onze aankomende evenementen zien. Uh, of gaan naar de Tilburg University website, daar kunt u zich abonneren op de uh, Studium Generale Nieuwsbrief. Uh, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.